Yo, Benton. Uh, uh. Stefan. Hey. Oh man. Hey, wat ben jij nou aan het doen? Uh, ik heb een pak gedaan. Is nou, dat KLM? Nee hoor, dat is helemaal niet nodig. Dat is wel gebeuren. <laughs> Oké. Okay. De KLM denk je natuurlijk aan piloten of stewardessen. Maar wat denk je van software en mobile app development? Je kunt dus een traineeship volgen bij Young Capital, waarna je aan de slag kunt bij grote bedrijven zoals Ineco, 538 of misschien KLM. Waar gaan we heen? We zitten in een vliegtuig. Waarom is dat? Ja, Ik heb een traineeship gevolgd bij Young Capital en ik uh, ben nu werkzaam bij KLM. En wat heb je gestudeerd? Ik heb medische natuurwetenschap gestudeerd. Een soort technische geneeskunde. Toen je ging solliciteren, waar liep je toen tegenaan? Ik was uh, net afgestudeerd. Ik ging solliciteren. Ja, toch merkte ik dat ik weinig uh, werkervaring had. Ze zoeken vaak mensen met veel werkervaring. En toen ben ik specifiek op zoek gegaan naar een traineeship. En bij een traineeship zijn ze juist uh, op zoek naar mensen met, uh, die net van de universiteit komen, die wat weinig ervaring hebben. Ja, zo ben ik bij Young uh, Capital terecht gekomen. En wat leer je dan op zo'n traineeship? Op zo'n traineeship ja, leer je een beetje uh, programmeervaardigheden. Dus je leert een website bouwen, uh, applicaties ontwikkelen uh, en vooral de uh, Java-taal. Vanuit mijn opleiding heb ik heel basis leren programmeren, ja, ik heb heel veel wiskunde natuurlijk. En uh, toen dacht ik, ja, ik laat me omscholen tot uh, developer, want uh, daar is gewoon veel werk in. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Zoveel werk dat je gewoon gelijk aan de slag komt. Ja. Je hebt het goed, je zit op school en je verdient geld. Ja, precies. Dus uh, ja, ik heb geleerd en, uh, en werken tegelijk. Oké, okay, dat klinkt alsof ik uh, zelf ook maar even een traineeship moet gaan doen. Nou, het is wel handig als je een goede achtergrond hebt, dat je goed in wiskunde en zo bent. Dus, ja. Nou, die houdt dan op. Voor mij. <laughs> en hoe ziet die dag eruit dan bij KLM? Een dag met een vergadering, met een afdeling, waarin iedereen ja, zijn taken bespreekt. En daarna ga je achter je computer zitten en uh, ja, begin je met programmeren. Ja, wat is je toekomst bij KLM? Ja, ik vind het op dit moment uh, heel erg leuk. Ik werk er nu uh, een paar maanden en uh, ik heb het erg naar mijn zin. Ik wil zeker doorgroeien naar een bijvoorbeeld senior developer, dat je echt uh, het team gaat leiden. Dat kan en, ook binnen KLM? Ja. veel doorgroeimogelijkheden en dat is, uh, dat is wel heel positief. Hoe is het met collega's? Ik bedoel, zijn het allemaal oude stoffige mensen? Of, uh... Nee, ze zijn juist de hele IT-afdeling aan het verjongen. Dus mm -hmm. dat is uh, erg leuk voor jonge collega's. Ook uh, een jongen die ook een traineeship gevolgd heeft, is samen met mij begonnen. Ook oh, dat is erg zo... leuk. Ik wil het eigenlijk wel zien. Is goed, dan gaan we nu uh, naar het kantoor toe. Dan vliegen we er nu heen. Ik wil wel voordat ik hier vanmiddag wegloop, uh, zelf ook even wat geprogrammeerd hebben. Is er een mogelijkheid dat je mij iets laat doen? Ja, nee, tuurlijk. Ik heb nu zelfstandig een uh, Young Capital knop gemaakt, die nog niks kan, en een tekstje gemaakt. Hey Stefan, dankjewel dat je me eventjes een soort short uh, spoedcursus hebt gegeven. Zo zie je maar, softwareontwikkelaar is HET beroep van de toekomst. Wil je nou net als Stefan binnen twee maanden aan de slag als developer voor bijvoorbeeld KLM? Meld je dan nu via Jan Kepperel aan voor een praktisch traineeship. En misschien ben jij ook binnen een maand aan de slag. Check even de link in de beschrijving en abonneer je gelijk even op het kanaal.